een vlot in Flevoland, Kuineren. En we mogen de uh, Abisco Shape 3 testen van Reven. Dat is een uh, tent van hun. En ja, je kunt die natuurlijk gewoon testen op de camping of op het gasveld. Uh, wij vonden het dus wel leuk om deze te testen op een vlot op het water. Dus we gaan hem zo opzetten en dan uh, laten we jullie weten wat we ervan vinden. Nou, zoals je ziet, hij staat op het vlot. Ik denk dat we er ongeveer 20 minuten of zo over hebben gedaan. Maar dat komt vooral omdat het op een vlot is. En hier zitten niet heel veel haken, dus we moeten een beetje improviseren. Um, maar de tent zelf was echt supersimpel op te zetten. Je hebt drie stokken die erbij zitten. En alle stokken zijn een andere kleur. En die uh, match je dus met de uh, kleur in de tent. En de stokken gaan aan één kant, zitten ze ook echt al gelijk vast. En je hoeft ze maar aan één kant zelf nog vast te zetten. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg makkelijk. En hij is super licht verder. Dus uh, ja, eigenlijk heel erg fijn. En uh, we gaan kijken hoe hij gaat slapen vanavond. Ik denk dat het uh, helemaal prima gaat. Uh, alle slaapspulletjes liggen er al in. Pas perfect. En uh, ook deze mooie viervoeter gaat in de tent slapen vanavond. Dus hij mag in het volvakje en dan uh, kijken hoe hij het vindt. Dus, dat rust alvast. met dus onze opkomst. Zoals je ziet. Dus het was vannacht een graad of 17. Dus het was eigenlijk helemaal niet koud. We hebben prima geslapen. Het is een heel klein beetje vochtig aan de buitenkant. Maar van binnen echt niks van te merken. En het was ook wel een beetje gewaaid vannacht. Maar dat was eigenlijk ook... Uh, ja, voelde je verder helemaal niks van. Dus het was wel uh, heerlijk uh, heerlijk slapen vannacht. De watervat staat al klaar. Hij is al denk ik het liefst wil de dag op de waterfiets in het water zitten. Hallo! <laughs> Zo, even een tour door de tent van Fjallreven. Kijk, hier is het mooie stukje waar Bruno vannacht heeft liggen slapen. Prima ruimte voor een hondje. En hier links hebben we allerlei spulletjes liggen en daar is ook genoeg ruimte voor. Wat verder fijn is aan de tent is dat hij veel ventilatieopeningen heeft. Dus dat blijft lekker koel cool. en hij heeft ook, als je misschien kan zien, afspantouwtjes. En daardoor staat hij snel en blijft hij ook lekker snel staan. Als we hier eventjes kijken, dan hebben we het slaapgedeelte. En wat ik wel fijn vind, is dat dit deel naar beneden klapt. Waardoor je alle ruimte hebt om in te stappen en niet een halve flap of zo die nog blijft hangen. Nou, we hebben links vakjes. We hebben rechts vakjes. Rechts achterin vakjes. Onze slaapzakken. En wat ik al zei, de afspantouwtjes die hangen er, dus. Maar wat ook wel fijn is, is dat je daar spulletjes aan zou kunnen hangen. Achterin hebben we nog een mooi rietje om bij het achter de achterventilatieopening te komen. En uh, hij is klein. Dus we zijn er al doorheen. Maar hij is wel fijn. En eigenlijk genoeg ruimte voor ons, de hond en onze spullen. Het is een heel erg lichte tent. Een tent van ongeveer 2,5 kilo. En als je zou willen kun je hem dus ook prima mee de bergen innemen. Ik denk dat hij in een. Ja, rugzak vanaf, 45 liter toch wel uh, goed moet passen als je helemaal is uh, opgeruimd. Uh, het is in principe een tent voor drie personen. Wij hebben vandaag een beetje luxe gedaan, want we hebben op een luchtbed geslapen. Uh, nou, dat paste ook prima, maar zeker als je op een matje slaapt of zo, dan uh, moet dat ook met drie personen wel lukken. En onze hond die sliep natuurlijk ook uh, bij ons vannacht in het volvakje, dus het is echt al heel ruim voor 2,5 kilo. De tent is echt aan één kant volledig afgespannen en aan de andere kant uh, niet helemaal. Dat komt omdat we dus op het vlot zitten en niet aan alle kanten haken zitten. Maar ondanks dat blijft hij echt super stevig staan. Ook al weide het vannacht een beetje. Um, nou hij staat nog precies zoals we hem gisteren opgezet hebben. Dus dat uh, is heel erg fijn. En uh, we hebben niet uh, vannacht opnieuw de tent uh, moeten afspannen aan de andere kant. Dus het is echt een hele stevige tent. Heel erg licht. En uh, prima mee te nemen. Dus uh, zeker aanrader. Zo, we laten het vlot weer achter ons. We hebben de tent daar weer achterin liggen, net als de rest van de spullen. We hebben een lekker nachtje gehad met een prima tent. Het is echt een fijne tent om mee te nemen, ook naar plekken die niet zo standaard zijn. Dus uh, ons weekendje zit er weer op. En uh, tot de volgende keer!